De overweging rond het thema Ruimte mens te zijn Onlangs las ik een uitspraak van iemand in het verkeer. Iedereen die langzamer rijdt dan ik is een slomer slak en ieder die harder rijdt dan ik een maniak. Deze uitspraak geeft perfect weer hoe we als mens geneigd zijn naar onszelf en de ander te kijken. We creëren een soort innerlijk model. Wat we zelf doen of hoe we zelf met dingen omgaan, beschouwen we onbewust als een gouden standaard. En alles wat afwijkt, beschouwen we als iets dat buiten de norm valt. Buiten onze norm in ieder geval. Het is menselijk dat we dat doen. De mens heeft een aangeboren neiging tot etnocentrisme en egocentrisme. Dat is iets anders als egoïsme. Egocentrisme en etnocentrisme komt voort uit precies die neiging om onszelf en onze eigen cultuur in het middelpunt te plaatsen, om onszelf als referentiepunt te nemen van waaruit we anderen beoordelen. Jaren voordat ik van dit woord hoorde, kwam ik tot het besef dat we deze neiging hebben. Ik herinner me een seminar in Californië ruim 25 jaar geleden en de aanwezigen kwamen echt uit alle delen van de wereld. Om een indruk te krijgen van hoeveel mensen waar vandaan kwamen, werd verzocht een vlaggetje te plaatsen op een grote wereldkaart die aan de zijkant van de zaal hing. Ik liep er naartoe om mijn vlaggetje in Nederland te plaatsen en was verrast door de plaats van Europa op de kaart. Ik was zo gewend dat, kijkend naar de kaart, Europa in het midden lag, Rusland en Azië rechts van ons en Amerika links van ons, dat was daar anders. Amerika lag in het midden, Europa met Afrika daaronder lagen rechts op de kaart en Azië aan de linkerkant. Ik was echt even verward, Ik had er werkelijk nog nooit over nagedacht dat wereldkaarten in andere delen van de wereld anders zouden zijn weergegeven. Maar ik kwam vervolgens meteen tot het besef dat dat natuurlijk anders was. Immers, waarom zou men in Amerika Europa in het midden plaatsen? En ik realiseerde me op dat moment dat we onszelf niet alleen op een landkaart in het midden plaatsen, maar ook in ons gewone leven. Voor een ander is het uiteraard zijn of haar persoon en leven dat in het midden staat natuurlijk niet het onze. Vanuit onszelf als referentiepunt zijn we dus sneller geneigd iemand die het anders doet te beoordelen als vreemd en mogelijk volgt daar ook een veroordeling op. Maar natuurlijk geldt daarbij dat onze oordelen of mening over anderen niets zegt over de anderen, maar wel over hoe wij naar anderen kijken. Onze oordelen Laten dus zien wie wij zijn, niet wie de ander is. Een belangrijke raad van de Soefi wijze Hasrat Inayat is dat een Soefi de dingen niet alleen vanuit zijn eigen perspectief ziet, maar ook probeert te kijken vanuit het perspectief van de ander. Inayat gaan vertelt ons hoe hij tenminste probeert te handelen. Ik kijk vanuit het gezichtspunt van de ander zegt hij als ook dat van mezelf daarom geef ik vrijheid van gedachte aan een ieder aangezien ik het zelf ook neem ik waardeer wat goed is in een ander en zie over het hoofd wat ik als slecht beschouw als iemand zich zelfzuchtig gedraagt zie ik dat als natuurlijk aangezien het de menselijke aard is om egoïstisch te zijn stelt het mij niet teleur. Etty Hillesum schreef iets soortgelijks. Men kan niet relatief genoeg zijn in datgene wat men eist van anderen, en niet absoluut genoeg in de eisen die men aan zichzelf stelt. Zij raadt ons dus aan mild te zijn naar anderen en tegelijk grote eisen aan onszelf te stellen. Zo kunnen we onszelf en onze eigenschappen verbeteren. Wij leven hier in het Westen in een cultuur waarin we allemaal vooral het beste van onszelf willen laten zien, waarin dat intussen ook verwacht wordt van ons. We moeten onszelf continu verbeteren, ontwikkelpunten beschrijven, ter voorbereiding op functioneringsgesprekken en dergelijke. Er lijkt weinig ruimte voor onzekerheid en twijfel terwijl twijfel ons juist verder kan brengen. Twijfel zorgt ervoor dat we nader onderzoek doen, dat we ons kunnen verdiepen en misschien ook onze standpunten bij kunnen stellen. En hoewel we misschien onszelf nog wel ruimte geven voor twijfelen, bij mensen van wie we afhankelijk zijn doen we dat zeker liever niet. Denk aan een piloot, maar ook artsen, politici en zelfs de automonteur. Als we merken dat zij twijfelen, dan begint bij ons het gevoel van veiligheid te wankelen. We willen ons veilig voelen en gaan ervan uit dat de ander de controle en het juiste inzicht heeft. Toch is dat natuurlijk niet altijd het geval. In alle beroepen worden fouten gemaakt. We willen dan graag dat mensen die fouten maken hun fouten herstellen waar mogelijk, en ook dat zij in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun fouten zodat eventuele slachtoffers gecompenseerd kunnen worden. Maar gebeurt dat ook? Vaak niet. Het zijn vaak de algedupeerden die een extra last te dragen krijgen wanneer er geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor gemaakte fouten. Het valt niet altijd mee verantwoordelijkheid te nemen voor onze fouten. Soms zelfs wordt de schuld bij anderen gelegd of wordt de fout toegedekt. In mijn eigen leven heb ik daar diverse voorbeelden van gezien. Goede mensen die naar fouten geen verantwoordelijkheid nemen, maar die de andere kant op kijken, hun fouten laten voortbestaan en zo hun eigen positie en zelfbeeld beschermen. Maar de vraag is nu of dit per se slechte eigenschappen zijn of een slecht karakter laten zien. Ik heb daar veel over nagedacht. Misschien zijn dit eveneens natuurlijke, menselijke neigingen? Zou dit soort gedrag juist kunnen voortkomen uit goede neigingen, vroeg ik me af, zelfs uit liefde voor de medemens? Hoe bedoel ik dat? Wel, ik vroeg me af of we al deze neigingen die we als slecht beschouwen en egoïstisch bestempelen, ontstaan juist omdat we de ander geen kwaad willen brokkenen. We willen dat de ander het goed heeft en we willen ons dienstbaar opstellen voor de ander. We willen bijdragen aan een betere wereld, de meeste van ons in ieder geval, daar ben ik van overtuigd. Maar wat als we nu per ongeluk en onbedoeld een ander kwaad doen, als we iets over het hoofd hebben gezien, of een moment van onoplettendheid hadden en de ander daar last van heeft, de ander de gevolgen moet dragen, wat dan? Dan voelen we ons schuldig. We willen namelijk een ander geen kwaad doen en we willen niet iemand zijn die schuld heeft aan het leed van de ander. Op dat moment worden we geconfronteerd met een beeld van onszelf dat niet in lijn is met het beeld dat we van onszelf willen hebben, met het beeld dat we graag willen laten zien aan anderen, dat we in de wereld willen zitten, en met de rol van dienstbaarheid die we willen hebben voor onszelf en in relatie tot anderen in de wereld. Ik geloof oprecht dat de meeste mensen van ons dienstbaar willen zijn aan anderen en dat we anderen willen helpen met onze kennis en kunde. Om onszelf en het beeld dat we van onszelf hebben veilig te stellen, zoekt ons onbewuste, nagemaakte fouten naar wegen waarop we de confrontatie met ons onvermogen of onze misstappen kunnen omzeilen, zodat we ons zelfbeeld, waarin we goed willen doen, kunnen handhaven. We willen liever dat die misstappen, die momenten van onvermogen niet zijn voorgevallen. En terwijl we ons bewust zijn van het menselijk onvermogen in anderen, niemand is immers perfect, is het moeilijk dat in onszelf onder ogen te zien en mild te zijn naar onszelf. Een tijdje terug las ik de tekst, fouten maken verleer je nooit, op een kalender, ergens op een toilet. En dat klopt natuurlijk, we zullen nooit foutenvrij zijn en onze medemensen ook niet, onze vrienden en familie ook niet. Wie op zoek is naar vrienden zonder fouten, zei Rumi, die zal zonder vrienden zijn. En dat klopt, als we ons richten op de fouten en tekortkomingen van de mensen om ons heen, blijft er weinig ruimte over om van ze te houden. Dat zei ook, moeder Therese, wanneer je mensen beoordeelt, heb je geen tijd om van ze te houden. En vroeger, op een van de spreukentegeltjes die mijn vader spaarde, een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. Die las ik herhaaldelijk en liet dat op me inwerken. Iemand die alles van je weet, dus ook je nukken en kuren, je onaangename karaktereigenschappen en misstappen en die toch? Dat betekent in dit geval, desondanks, van je houdt. Een vriend die je niet veroordeelt, maar van je houdt, inclusief je tekortkomingen. Daar zit schoonheid in. Ruimte mens te zijn is een pleidooi voor mildheid, compassie en het accepteren van precies dat menselijk onvermogen om onberispelijk te zijn en foutloos door het leven te gaan. Dat geldt voor onszelf en onze vrienden en familie. We lazen dat terug in de boeddhistische tekst, waarin een vriend iemand is die het beste in je naar boven wil halen, die van je houdt, je niet zal veroordelen om je fouten, maar je wel attendeert op de houdingen of eigenschappen waarmee je jezelf in de weg kan zitten. En door die zaken, die misschien in je eigen blinde vlek zitten onder je aandacht te brengen, kun je een nog betere versie van jezelf laten zien. Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij ten slotte wijs wordt, stond in het joodse geschrift. Vermanen is een woord dat we regelmatig teruglezen in de heilige geschriften. Het is een beetje een ouderwets woord, we gebruiken het niet meer zo vaak. Vermanen kan gelezen worden in de betekenis van bekritiseren, streng toespreken of zelfs veroordelen. Toch beluister ik in de teksten van vandaag ook een zekere mildheid. Vermanen kan ook worden gelezen in de betekenis van aansporen, iemand waarschuwen door ergens attent op te maken. Er kan ook liefde zitten in het woord vermanen. Als iemand van je houdt, dan zal diegene je willen wijzen op zaken die je misschien onhandig aanpakt. Dan is vermanen bedoeld in de betekenis van beschermen, iemand willen behoeden voor. Voor wat? Voor wisselt van anderen, voor gevaar, voor een ongezonde levensstijl, voor verkeerde acties. Het vermanen door een oprechte vriend, ouder of familielid is vol van liefde en goede bedoelingen. Men wil het beste voor de ander, het is geen veroordeling. Kranten en social media staan tegenwoordig juist bol van afkeuring van anderen zonder mild te zijn, bijna dierlijk, zoals roofdier en prooi. Het bekritiseren is niet oprecht, niet bedoeld om elkaar op te tillen, maar bijna om de ander af te slachten. Het dierlijke in ons, schreef Zarathustra, maakt er een chaos van. Bas Heijnen schrijft daarover in een artikel van Academie Nieuwe Zorg, dat een vriend mij onlangs opstuurde, dat de overdaad aan ongerichte woede die door de samenleving giert, het steeds gemakkelijker wordt echte kritiek schouderophalend te negeren. Het is toch nooit goed. Heine doelde in zijn artikel met name op de politiek. En zo werkt kritiek averechts. Het mist een gemeenschappelijk doel namelijk het werken aan een vreugdevolle en oprechte samenleving. Het gezamenlijke doel is ondergeschikt aan de persoonlijke aanval en het daarmee mogelijk persoonlijk gewin dat men denkt te bereiken. Persoonlijk vind ik dat lastig en jammer, die neiging om elkaar neer te halen en zichzelf verheverd te voelen. Onlangs las ik het boek van Pieter Omtzigt, Een nieuw sociaal contract. Hij heeft dit geschreven naar aanleiding van de misstanden in de politiek. Hij gaat vooral in op de toeslagenaffaire, maar ook op een aantal andere zaken. In de laatste paragraaf van het boek gaat Omtzigt in op de houding die het vraagt van mensen in een samenleving om aan een democratie te werken. Hij haalt Thomas van Aquino aan, die stelt dat een rechtvaardige samenleving niet kan berusten op wetten, regels en procedures alleen. Het is belangrijk dat betrokkenen een standvastige en bestendige wil hebben om goed te doen zonder calculatie of eigenbelang. Die wil om goed te doen is belangrijk en zit in ieder mens. Op sommige momenten wordt deze wil om goed te doen overschaduwd door onze eigen persoonlijke belangen of door de belangen van de groep waarmee wij ons persoonlijk identificeren. We zouden in staat moeten kunnen zijn om onszelf even niet in het midden van de landkaart te plaatsen, maar ook vanuit het andere perspectief te kunnen kijken. Omtzigt gaat verder in zijn boek en legt uit dat deze houding een bepaalde innerlijkheid vraagt. Als we een verandering van cultuur willen, zo zegt hij, vraagt dat een inspanning van ons allemaal, niet alleen van kabinet, ambtenaren, parlement en pers, maar ook van ons als burger. Hij wijst dan ook op het openstaan voor kritiek, voor een geest die de grenzen kent, van macht en de waarde van tegenspraak kent en respecteert. Anders gezegd, door goedbedoelde kritiek, door het begripvol vermanen, wordt voorkomen dat we zaken vanuit slechts één perspectief zien en met oogkleppen op een pad inslaan waarbij belangen van anderen buiten beeld raken. Deze menselijke neiging tot etnocentrisme en egocentrisme gebeurt dus niet alleen in ons persoonlijk leven, maar ook in het zakelijk en bestuurlijk leven. Het is belangrijk dat we inzien dat ook mensen aan de top fouten maken, stelt Omtzigt. Het wordt heel lastig om een goed bestuur te vormen wanneer alle fouten genadeloos worden afgestraft. We kunnen als burger een zekere mildheid tonen, zegt hij zodat fouten snel en effectief kunnen worden hersteld en er geen angstcultuur gaat leven. En dat zegt hij mooi en heel helder. Als er geen ruimte is om fouten te maken, ontstaat er een angstcultuur. In een angstcultuur is er ook geen ruimte om fouten te herstellen. Wanneer deze ruimte om fouten of onvolkomenheden te herstellen er niet is, wordt het onmogelijk voor mensen maar ook voor een samenleving als geheel verder te groeien en boven onszelf uit te stijgen. Het is dus belangrijk dat we meer ruimte creëren, ruimte geven aan elkaar om mens te mogen zijn. In een gebed voor vrede van de Native American wordt stilgestaan bij de wijsheid om onze kinderen te leren elkaar lief te hebben, te respecteren en aardig te zijn naar elkaar, zodat zij met peace of mind kunnen opgroeien. Dat houdt in dat deze mensen heel bewust de intentie uitspreken te bouwen aan een gemeenschap van vriendelijkheid en mildheid, zodat kinderen kunnen opgroeien en volwassenen kunnen leven met vrede in hun geest en vrede in hun hart. Stel je een samenleving voor waarin we ruimte krijgen om te groeien, ook als volwassenen, waarin we elkaar niet nodeloos veroordelen maar uitgaan van het vertrouwen dat iedereen zijn best doet, waarin we elkaar proberen te begrijpen, elkaars zienswijze proberen te snappen, maar ook een samenleving waarin we elkaars handelingen soms tegen het licht houden, waarin we soms een ander perspectief kunnen en willen laten zien, of juist te zien krijgen, waarin een ander ons vanuit een ander raam laat kijken, om meer begrip te creëren voor mensen met andere ervaringen in het leven, andere zienswijzen. Wat is nodig om met meer begrip te kunnen kijken? In ieder geval is het belangrijk dat we de menselijke neigingen tot egocentrisme proberen te begrijpen en te overstijgen, door ons te beseffen dat we die neiging hebben, ons te realiseren dat ons persoonlijk perspectief slechts ons persoonlijks perspectief is. En ons proberen daar uit te tillen. De wereld met haar situaties trachten te zien vanuit een neutraal perspectief, of, zoals sufis zich beoefenen, zelfs te zien vanuit het perspectief van de ander. Een quote van Mahatma Gandhi, die ik pas kreeg opgestuurd, laat ons weten dat onze grootheid niet zozeer ligt in het veranderen van de wereld, maar in het veranderen, van onszelf en dat veranderen van onszelf begint met het veranderen van onze blik, van ons perspectief. In veel religies hoopt men en bidt men dat er een dag zal komen waarin een goddelijke macht de vrede op aarde voor altijd herstelt. Hoe ziet dat eruit, vrede op aarde? Is dat de dag waarop we allemaal hetzelfde doen? en denken hetzelfde nodig hebben? Of zou dat de dag zijn waarop we elkaar respecteren, ondanks onze tekortkomingen en verschillen, de dag waarop we trachten de wereld ook te bekijken vanuit het perspectief van de ander en elkaar de ruimte geven mens te zijn. Graag eindig ik met een paar regels van het Hebreeuws gebed voor de vrede. Zing een lied voor de vrede, fluister geen gebed, zing een lied voor de liefde, bid niet dat de dag zal komen, maar breng de dag.